Hop, hop. Een hele goede zondagmorgen deze morgen, lieve de YouTube-kijkers. Welkom bij de zondagmorgenvlog van de Stofjes. Yes, kijk achtergrond, geen bos, maar weer naar de fitness. Het weer was niet zo denderend om lekker in het bos te gaan lopen. Dus dacht ik van nou weet je, dan gaan we meteen maar even naar de fitness. Om daar maar weer eens even een rondje te doen. Dat was, was lekker, ging goed. Ging helemaal goed. Dus nu op weg weer naar huis. En dan gaan we ons weer klaarmaken voor vandaag met het voetballen. Belangrijke wedstrijd vandaag. Vandaag tegen Orion. Op dit moment koploper. Maar... hier moeten wij vandaag iets gewoon te grazen gaan nemen. Want dan doen we namelijk zelf ook goede zaken als jullie aan naar het einde. Dan hebben we namelijk kans om de periode titel te pakken, is ook belangrijk. Als je dan uh, uh, de eerste helft van het jaar uh, kijkt, dat we dan uiteindelijk uh, zeg maar een beetje onderaan bungelen. Nu we langzaamaan omhoog uh, uh, kruipen. Uh, er staan nog negen, maar als je dan kijkt naar zeg maar plaats 6, nou, dan zitten daar maar drie punten tussen. Dus wat dat betreft uh, uh, is het... Goed te doen. Je kan meteen een paar plaatsen stijgen. Als anderen het laten liggen, dan kun je meteen een paar plaatsen stijgen. Um, en omdat je dan na de winterstop, of eigenlijk net voor de winterstop voor de aangaan van de tweede periode. Um, ja, je wedstrijden bent gaan winnen. Hè? Ja, dan doe je een goede zaken. Dan heb je dus ondanks dat je dan op de negende plaats staat toch nog kans om een periodetitel. En dat klinkt dan heel bizar, maar het is wel zo. Het feit is dan. Dus maar goed, daar hoeven we nog even niet aan te denken. We moeten eerst vandaag gewoon knallen. Hoppakee, gas erop. Dus uh, natuurlijk als deze vlog online uh, komt, of tenminste als je, uh, ja, als je online komt, dan hebben we het beste taal gespeeld en dan weten we ook wat de uitslag is. Daar kan ik nu natuurlijk geen uitspraak over doen. Ik kan wel uh, uh, hopen wat het gaat worden. Nou, daar gaan we natuurlijk binnen. Dat sowieso. En... Uh, ja, dat we ooi even op hun plek kunnen zetten. Want ze lopen allemaal te, te poggen met uh, dat ze de beste zijn. Nou, zo'n fantastische ploeg is het helemaal niet. Het is alleen echt gewoon zo'n ballenclub. Natuurlijk samenhangend met voetbal, bal, maar het is gewoon een ballenclub. Meer is het niet. Dus, dat gaan we vanmiddag doen. Ah. Lekker. Ik heb er zin in vandaag. Het weer is wel, uh, weliswaar niet zo heel erg uh, geweldig. Een beetje druilerig. Af en toe wat, uh, wat druppels, wat regendruppels. Dus dat is eigenlijk wel jammer. Ik had liever een, uh, een schame zonnetje gehad of iets dergelijks. Maar in ieder geval die, die, die, die nattigheid weg, die regen. Dus het staat nergens op. Die wind een beetje gaan liggen. Het temperatuur mag er iets, uh, iets hoger worden. Of niet meteen 25 graden. Wel fijn, maar hoeft niet. Gewoon een graad of, zeg maar, tussen de 10 en 12 graden. Ideaal. Lekker voetbaldeertje is dat dan. Als de winter dan niet is, lekker temperatuur. Maar goed, dat hebben we niet. Dus we zullen het moeten doen met de weersvoorspellingen van vandaag. Druilerig, winderig, nattig. Maar goed, het zei ze. We zullen het wel zien vandaag. Nou, Ik ben inmiddels weer in de straat aangekomen. Dus ik ga deze vlog weer afsluiten. En dan eh, zie ik jullie de volgende week weer. Volgende week zondag. Weer met de zondagmorgen vlog van de Stofjes. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot de volgende keer. Even een duimpje omhoog. Even abonneer op dit kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Dan zeg ik met alle wel bekende korte. Einde van deze vlog met een chill.